Ja, in, in één woord heel veel rust. Dat is in één woord wat het me heeft opgeleverd. Dat ik het veel makkelijker vind om... Um, um, ja, het is een beetje op mijn, op mijn intuïtie. Dat vind ik nog steeds een beetje moeilijk om hardop te zeggen. Grappig genoeg. Um, maar het is nu wel een soort systeempje geworden voor mij. Ik weet hoe ik naar mijn intuïtie luister. Namelijk stap dit, stap dat, stap dat. En dan weet ik dat het goed is. En dan hoef ik niet nog... Allerlei andere opties de hele tijd maar te overwegen. Ook trouwens wel, in, in, ook in relaties en in uh, gesprekken, dat ik het makkelijker vind om onderscheid te maken, letterlijk, tussen wat is van mij en wat is van iemand anders. Uh, en daardoor ook allerlei emoties en dingen veel minder, uh, nou, als ik besef dat het niet van mij is, dan is dat veel makkelijker. Het maakt alles gewoon veel makkelijker en veel sneller, omdat je niet, als je cognitief in gesprek gaat, dan krijg je heel vaak... Ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar dit, ja, maar dat. Terwijl als je werkt met een ja, meer onderwatervraag, zeg ik dan maar, of met een opstelling, ja, dan voelen mensen gewoon wat je bedoelt of wat zij zelf um, nodig hebben. Het, het, wat ik inderdaad ook al eerder tegen jou zei, was dat ook wel bij het woord intuïtief mensen natuurlijk allerlei plaatjes hebben. En dat um, uh, mensen die ik sprak, sommigen heel enthousiast waren en anderen die... Die dachten dan van: Maar wat ga je dan doen? Ga je iets met aura's of zo? Zeker doen. Um, ja. Niks mis met aura's hoor. Maar dat, dat is het dus helemaal niet. Het is, het is echt steeds met heel praktische vragen. Um, krijg je gewoon allerlei tools en middelen en uh, werkvormen. Om uh, heel snel tot resultaten te komen. En dat kan ik echt ontzettend goed toepassen. Ik denk dat. Um, um, dat het gewoon mensen heel erg kan helpen om ook... gestructureerder... weet je, raar woord, maar... Uh, je, je intuïtie serieus te nemen. En dat wat onder water gebeurt serieus te nemen. En, en, en waarom zouden ze dat moeten willen? Nou, omdat je daar... bijvoorbeeld veel rustiger van wordt. Uh, maar ook veel effectiever en veel sneller. Ik heb veel minder... Uh, ik, ik doe veel minder overbodige dingen. Niet alleen in gesprekken, maar überhaupt in mijn werk. Dat ik denk... Ja, moet ik dit eigenlijk wel doen? Nee, oké. Okay. Nou, dat scheelt weer vijf uur werk of zo.